Wordt het al beter? <laughs> ja, dat zijn voor mijn ogen die er niet bij passen. Nee. Hey jongens, vandaag ga ik de Velvet Sticks uitproberen van Essence. Ik stond in de winkel en ik was er zo benieuwd naar. Dus ik dacht, laat ik ze maar alle vijf, alle kleuren kopen. Want ik was, ja, ik weet niet. Ik was gewoon getriggerd om ze allemaal uit, uit te proberen. Dus uh, nou, ik ga ze in deze video allemaal laten zien. Ik ga ze allemaal opbrengen. Ik heb al een swatch aangebracht op mijn arm. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje lastig in te schatten van hoe dat op je lippen eruit ziet. Dus uh, dat ga ik in deze video allemaal laten zien. Ik zal je vertellen wat ik ervan vind. En als je nu al enthousiast bent, geef dan gauw een duimpje omhoog. En ik zou zeggen, laten we maar aan de slag gaan. <laughs> Oké, okay, de eerste kleur die ik zal opbrengen, dat is de felste kleur. En dat is de, even kijken welke kleur, hoe heet die? Mega Melon. Mega Melon. En uh, wat zijn deze Velvet Sticks eigenlijk? Ik zal het even opnoemen. Lipstick with Intensive Colors in de Velvet Matte Finish. Easy to apply, sharpenable. Dus je kunt hem slijpen. En het heeft dus een matte finish. En um, ja, het is Velvet, want dat betekent een beetje fluweelachtig. Dus toch vrij zacht voor je lippen. en dat is fijn, want heel veel van die matte lipsticks zijn toch erg droog voor je lippen. Dus ik zou zeggen, laat ik deze maar even als eerste opbrengen. En het is een vrij breed, breed potlood, dus je moet daar wel zo'n speciale puntenlijp voor hebben. Die heb ik. Gewoon van Essence. Kostte 99 cent of zo. Heel goedkoop. Wow. wow. <laughs> Dit is een heftige kleur. <laughs> echt, nou, ik vind het niet echt watermelon. Ik vind het meer... Brievenbussen <laughs> rood. Maar wel heel gaaf. En hij brengt ontzettend makkelijk aan. Het is echt alsof je het beste hebt van een lipstick en een lippotlood. Het beste van beide werelden. En ik vind deze kleur wel echt heel gaaf. Wel echt heftig. En een beetje, beetje dol lijkt. Weet je, een beetje popperig. Maar wel, wel echt heel gaaf. Als je deze opbrengt, ja, dan kom je wel echt ergens binnen. Ik vind het alleen. Ja. Het is wel even wennen, hè? <laughs> Voelt wel fijn. Ik ga het er nu snel afhalen en dan gaan we naar de volgende kleur toe. En dat is de Cherry, Cherry Crash. En die is net wat donkerder rood. Lijkt een beetje op Bordeaux. Beetje tussen Bordeaux en Kersen in. Oké, okay. eerst maar even deze er afhalen. Dit is echt meer een beetje een classy kleur rood. Net wat nog, maar nog best wel fel. Maar wel mooi. Heel mooi. Dit is wel, ja, ik weet niet, deze zou ik wel gebruiken voor een sollicitatiegesprek. Of iets anders belangrijks. Of iets feestelijks. Ja, het is wel een hele mooie kleur. En deze brengt ook erg fijn aan en die dekking. Die dekking is zo goed en zo fijn. Ja, ik vind deze kleur ook echt heel erg mooi. Wat vinden jullie? Oké, okay, deze weer afhalen. Oké, okay, de volgende kleur. Dat is de Plant Perfect. Uh, donkere pruim. <laughs> Ik vind het niet echt pruim. Ik vind het meer ja, een donker bordeaux. Zoals wat er in een glas wijn zit. Weet je wel, echt zo'n wijnrode kleur. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik hoop dat die niet te hard wordt. Maar zullen we vanzelf achterkomen. Dit is een gave kleur. Het is wel echt een kleur die, denk ik, vooral in de herfst zou opdoen. Het heeft iets herfstigs, omdat er een beetje bruin in zit. Vrij donkere tint is. Wel, wel ook heel gaaf. Ik vind deze ook heel erg mooi. En hij dekt ook fantastisch. En ja, deze brengt ook gewoon heel erg fijn aan. Het voelt heel fijn op je lippen. En ja, ik ben hier wel enthousiast over. Door. Naar de volgende kleur. Dat is de Pe Peony Star. En um, um, Deze is een beetje... ja, Hoe zullen we hem noemen? Ik vind dat het een moeilijk te, te typeren kleur. Het is een beetje oudroze. Maar het is ook een beetje nude. En er zit een beetje paars in. En een beetje lila. Maar dan vrij donker. Ik vind het, ja, Deze kleur vind ik moeilijk te typeren. Ik ben wel benieuwd hoe die me zal staan. En ik hoop ook dat dit rood er makkelijk af te halen is. Want anders heb ik echt een probleem. Ik heb, gewoon, ik heb overigens gewoon die doekjes van Bifas, Missilaire reinigingsdoekjes. En daarmee krijg je dit er zo af. Echt zo fijn, alsof er niks op mijn lippen heeft gezeten. Oké, okay, ben jij star dus. Oh jongens, deze kleur. Oh deze. deze vind ik echt fantastisch. Deze vind ik zo gaaf. Het is heel cool. En oh. <laughs> ik vind hem heel erg mooi. Oh, hij is heel gaaf. Wat een mooie kleur. Ook niet te licht zodat je tanden geel eruit ziet ofzo. Maar gewoon echt. Oh, ja. Dit is, dit is wel echt mijn absolute favoriet tot dit toe. Wow. Ik, ja, ik heb ook iets met coole tinten. Ik hou van... Koel cool haar, als blond haar, zilver, maar ik hou ook altijd van goud trouwens. Goud is niet echt cool. Maar ik deze, deze kleur, oh, ja, die is gaaf. Oké, okay, eruit halen en dan de laatste. Dat is de Nude Hero, de nummer 1. Um, nou, we zullen zien hoe die eruit zal zien. Eerst maar dit even eraf halen. Ik weet niet of ik nu al gemaakt ben van deze kleur. Hij is echt zo licht. En het is net alsof ik nu geen lip heb. Of, of zien jullie dat anders? Ik ben heel benieuwd dadelijk met editen. Oh. Het is echt. Ja, ik weet het niet hoor, deze kleur. Ja, misschien moet er een gloss overheen of zo. Ik heb echt het idee dat je mijn lippen niet meer kunt zien. Oh. En, en dat mijn tanden ook meteen een stuk geler eruit zien. Uh, oh. hij is wel heel nude. <laughs> oh, ja, mm. yeah, nee, deze kleur, die is het niet voor me. Nee, oh, hij is wel echt nude, ja. En hij denkt ook fantastisch, want je ziet mijn eigen lippen niet meer. <laughs> oh, ja, yeah. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Deze is het niet, deze haal ik ervan af, deze... Ja, of misschien is het van een afstandje is het wel mooi. Oh, ja, ik weet, ik weet het niet. Ik moet het misschien even van ver weg zien. Ik zit nu zo dicht op die spiegel ook. Ik voel me een beetje porno lippen zo. oh Want misschien als je juist bruin bent dat dit heel erg mooi is. Of als je een nog lichter hart hebt dan ik. Dat het misschien ook mooier is. Maar ik heb... Nu, uh, nu voel ik hem niet zo. Misschien met een zonnebril op. Wacht. Misschien is het beter met een zonnebril op, Want ik wil, ik wil deze kleur snappen. Wordt het al beter? <laughs> Wordt het al beter met een zonnebril op? Ja. Het <laughs> zijn gewoon mijn ogen die er niet bij passen. Nee. Nee, ja. Ik, <laughs> ik, ik, ik moet er even aan wennen. Want ik vind nieuwe tips namelijk heel erg mooi. Maar... Is het de roze nude of zo? Misschien moet het iets meer bruin nude zijn. Dat, het dan, dat ik het dan mooier vind. Of misschien moet ik er even aan wennen. Ah, nee, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik haal deze even af. En dan doe ik even weer een andere kleur op. Mijn favoriete kleur. Als laatste. Oeh, ik ben blij dat het er zo makkelijk afging. Anders had ik echt een probleem gehad. Met het maken van deze video. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik doe even mijn favoriet weer op. Oh, jongens ik ben echt zo enthousiast ik vind dit zo leuk en ik ben zo blij dat ik alle kleuren heb gekocht. en dat het geen miskoop was ik, ik vind dit echt fantastische producten het is zo makkelijk aan te brengen het voelt heel erg fijn op je lippen het is mat, mat is geweldig en die kleuren vind ik ook heel erg mooi. Die, die felle rode, die is fantastisch. En ik vind die donkere kleuren rood vind ik ook heel erg mooi. Wat chicer. En deze is dan echt mijn favoriet. Want het is zo'n kleur die ik echt... Nou, die zou ik elke dag kunnen dragen. En past overal bij. Weet je, hij is toch vrij natuurlijk ofzo. En het, nou, dit is echt... oh deze kleur. <laughs> ik ben er echt dol op. Alleen die lichte. Ja, daar, daar weet ik dus niet helemaal van wat ik ervan vind. Um, maar ik ga dat zo even terugkijken op band. En misschien dat ik dan wel denk als ik aan het editen ben van. Oh het was eigenlijk toch heel erg leuk. Of het stond heel erg goed. Of juist helemaal niet. En het was nog erger. Dat kan ook. Maar uh, deze velvet sticks zijn 2 euro per stuk. 1,99 euro. Van Essence. En ik ben zo enthousiast. Ik vind, het, ik vind ze zo fijn. Ze dekken ook zo goed. Ik ben wel heel benieuwd of ze goed blijven zitten. Maar dat zal ik morgen uh, even uitproberen op mijn werk. En. Um, uh, dan post ik het wel even in mijn beschrijving van de video of die aan het eind van de dag ook nog goed bleef zitten. Dus uh, ja, ik, vind, ik ben helemaal enthousiast. Ik vind het helemaal geweldig. Echt een aanrader. Koop ze, ze zijn verkrijgbaar bij de kruidvat van Essence, de Velvet Sticks. En ik hoop dat je deze video leuk vond. Uh, vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd hebt. En um, heb je nog vragen, suggesties, tips, andere dingen, laat het me dan weten. En nou, als je al geabonneerd bent, ja, ik, dan ben ik echt doofje. Dank je wel. En ik zou zeggen, nog een hele fijne avond of middag of ochtend wanneer je deze video naar kijkt. En ik zie je graag de volgende keer. Doeg!